Welk kamer Ik mooi, beter geblek. We gaan reanimeren. Reanimatie, die is een in Hallo mensen, leuk je bekijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP-DiVarmoor. En vandaag ga ik op pad met deze B-klasse. Uh, met de nieuwe OOV-striping gemaakt door Heumots. Shout out Je Heumots. Jullie hebben de voertuigcontrole al kunnen zien. Um, en ja, nu gaan we lekker de straat op. Geen bijzonderheden voor deze dag. Alleen dat ik nog steeds de Heupholster heb. Hier gaat wel iets fout. Vier voertuigen naar elkaar, naast elkaar. Terwijl er geloof ik maar drie rijbanen zijn. Wie van de twee maakte er dan een fout? Oh, nou, dat was niet zo'n hele nette actie van die auto daarvoor. Um, ik heb nog steeds... Nee, nu moet ik het goed zeggen. Ik heb nog steeds het beenholster. Uh, ik had jullie wel gevraagd, wat vinden jullie leuker? Daar heb ik natuurlijk... Of ja, natuurlijk. Daar hebben we nog geen reactie op. Want ik heb nog geen... Um, een collega om een assistentie. Die video's staan niet online. Ik laat die auto even voor wat het is, want dan krijg een melding. Prio Oh, ja, dankjewel rode de auto. Een beetje ruimte voor me gemaakt. We zijn nu onderweg naar een uh, ongeval. We met letsel. We gaan kijken waar we veilig kunnen draaien. Want ik ga niet op de snelweg draaien. Deze uh, keer remt hier al af. Mogelijk dat ze hier al bezig zijn met kijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan hier de snelweg af. dadelijk weer de snelweg erop. Ik heb het gevoel dat dit weer de verkeerde schreen is. Ik had een betere versie. En die heb ik geloof ik... Uh, die ben ik kwijt. En die moet ik even zoeken. Die heb ik wel in mijn mailbox hoor. Um, dus uh, ja, die moet ik even zoeken. Maar ja, voor nu... Totdat mijn game crasht. Zo dan. moet jullie even met deze schijnen doen. Ja, please return to the accident scene and finish the conversation. Ik was niet eens begonnen, maar dan moest het draaien beste makkelijk. makker. Hoi. Dus we hebben nog steeds het beenholster. Die video met het heuphol of waar ik voor het eerst het beenholster gebruik, die komt voor mij volgende week geloof ik online. Als jullie dat nou echt verschrikkelijk vinden, dan is dit de laatste video daarmee. Dan weten jullie dat alvast. Vinden jullie nou super vet, dan is dit de tweede en de daarna volgende video daarmee zeg maar. Goedendag. Nou, het is een tijdje geleden dat hier een ongeluk is gebeurd. Wat is er aan de hand? Nou, dat is niet helemaal waar, want een video met de B, met de uh, Vito, met de nieuwe OV-striping, was hier ook een ongeluk gebeurd. Dus het ligt gewoon aan die striping, denk ik. Hey agent, ja, het klopt. Uh, nou, niet zo heel lang geleden. Bla bla. Uh, heb je al, uh, ik vraag, heb je al contact gehad met de betrokkenen? Nee, je bent de hoogste in een rang. Uh, neem het alsjeblieft uh, over. Ja, altijd hetzelfde verhaal. Uh, het wordt nu een beetje oud. Maar oké, okay, ik zal eens dus, uh, gaan kijken of ik... Uh, met ze gaan, gaan praten. Heel erg bedankt. Ik zal het verkeer regelen. Je staat schot non de jucus hier. Hij is het verkeer eraan te regelen. Veilig ek. Um, ja goed. ambulance vertrokken met patiënt. Zo te zien al. Goeiedag meneer. Uh, Wim. Politie. Alles oké. Okay? Ja ik heb alleen wat blauwe plekken. Mijn uh, dochter is alleen gewond. Uh, ze gaat nu met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Oké. Okay, uh, sorry. Uh, ja. Het spijt me dat ik dat hoor. Dat is, to hear. Dat is echt typisch Engels. Um, ja, hoe, hoe zeg je dat in Nederlands? Het spijt me, sorry, uh, verschrikkelijk om te horen, zoiets, bla bla bla, ik weet niet wat hij vroeg. Uh, kun je nog iets herinneren? Ja, ik hoop dat ik nog iets kan herinneren, het is een beetje een hele waas voor me nu, ik zal het proberen. Weet je hoe het is gebeurd? Waren de andere voertuigen betrokken? Waren er andere voertuigen betrokken? Ja, een andere auto was van laan aan het, uh, Leen aan het veranderen, ik moest heel hard remmen en toen gebeurde er iets. Uh, Neem even de tijd en uh, denk uh, over je antwoord, zeg ik. Nou, nah, sorry, ik uh, ik weet niet zeker of het uh, juist is. Misschien kun je iemand anders vragen die wat iets meer weten. Nou, nah, oké, okay, dank je in ieder geval. Nu moet ik weer naar deze mevrouw hier. Goedemiddag mevrouw, uh, politie heeft u een seconde. Ja hoor, ga maar. Um, de auto die daar op zijn kop ligt zei dat er een andere, een derde voertuig was betrokken, klopt dat? Ja, zoals je ziet ik probeerde te remmen maar dat is me niet meer gelukt. Kun je me een nummerplaat herinneren, misschien voertuigkleur. Nee, sorry, mijn ogen waren echt gefocust op de auto voor me, sorry. Um, oké, okay. als er nog eens is, je kunt uh, contact opnemen met de Los Santos Police Department. Sheriff Department, oké. Okay. Ik ben blijkbaar Sheriff. Ja, jullie horen misschien op de achtergrond trouwens de Aircoop. Het uh, is namelijk zo dat het super warm is. En mijn kamer is dan een sauna zoals ik in elke video zeg waar jullie de airco misschien horen. Maar in ieder geval dus voor nu. Um, sorry daarvoor alvast, maar anders ga ik dood. En dat moeten we ook niet hebben. Goedendag meneer, ik ben nu degene die 1 twee heeft gebeld. Ja, ik heb de politie gebeld. Ik was een beetje aan het rijden en opeens zou het ongeluk voor me gebeuren. Er was een derde voertuig. Heb je uh, iets daarvan gezien? Ja, het was. Uh, iemand zei het dat het een het was, maar dat was het niet. Oké. Okay. Uh, weet je wat het type het was, het was een Bensi met nummerplaat 40 Papa Bernard Lima 896 Oké, okay, dankjewel daarvoor, ik ga doorgeven naar onze meldkamer en wij gaan uh, naar dat adres toe. 6. Dat is verhoord. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen, ik ga daar gewoon zonder spoed naartoe. Um, ik weet niet of het nou nog precies buiten heterdaad is of binnen heterdaad dat weet ik allemaal niet maar we gaan er in ieder geval uh, die kant op dus ik zie jullie daar dus zometeen ik heb geloof ik niet helemaal het niet helemaal juist gedaan daar staat in ieder geval een auto die beschadigd is ik hoop dat ik met haar kan praten nee dus oké okay. ik moest blijven nog eerst even bij dat ongeluk iets afmaken ik weet alleen niet meer waar het is hier zo nou we gaan niet heel gevaarlijk in oké okay, goodbye ja doei godmond en dan moet ik nu weer terug naar dat adres denk ik maar dan gaan we natuurlijk gewoon even naar teleporteren Goedemiddag mevrouw doe mijn lol laat je al even wachten. ze kan zien is dat uw voertuig daar ja agent alles oké okay? kun je me vertellen waar je ongeveer 20 minuten geleden was uh, kun je me vertellen waarom jij een absolute klootzak bent, zegt ze tegen mij, nou, nou, nou, dat is niet aardig um, Oké. Okay. Uh, je zegt me nu waar je was of ik neem je gewoon mijn naar het politiebureau voor onderzoek ik was gewoon een beetje aan het rondcruisen um, ja en opeens word ik hier nu door jou aangesproken, wat is aan de handje? heb je iemand aangereden toen je was aan het rondrijden wat? nou ja, dat is toch een normale vraag, heb je iemand aangereden, hey, blijf staan ik heb een wapenstok en ik ben niet bang om hem te gebruiken en kijk eens dat is de nieuwe wapenstok meewerken meewerken omdraaien ik ben aangehouden Zo. ik ga even voor jou en mijn veiligheid waarom zeg ik voor haar veiligheid nou Stel dat zij toch iets bij heeft, zij trekt dat, dan zal dat misschien wel geschoten op haar worden. Dat moet ze natuurlijk niet hebben. Dus zij heeft verder niks bij, ga je een transportje deze kant op. Dus nogmaals, de nieuwe wapenstok. Uh, ja, of ja, ja, een nou, nieuwe wapenstok. En een nieuwe taser. De Nederlandse taser. En die heb ik gekregen. En uh, ik weet niet of die te downloaden is. Ik heb hem nogmaals gekregen. Ik denk dat hij he hem zelf heeft gemaakt. He ik geef ook geen shout-out. Waarom niet? Uh, als je een shout-out wilt, laat het me maar even weten in de comments. Dan word je gewoon vastgezet. Maar ik geef nooit zomaar een shoutout naar iemand waarvan ik de naam heb. Terwijl die dadelijk zegt van ja hallo, ik wil mijn naam niet in beeld. Ja, dan moet ik die hele video weer verwijderen en weer uploaden zonder, uh, zonder zijn naam. Dus beter gewoon achteraf en dan in de comments. In plaats van wel erin zetten en tot het niet. Tot iemand het niet wilde. Dus ik ben altijd heel.. Uh, voorzichtig met schouders. Als er een schouders naar beeld komt dan weet je ook zeker dat die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Mevrouw gaat mee en de auto gaat mee voor verder onderzoek. En wij gaan mee. Niet naar het bureau, maar mee uh, weg hier. Soepele zin weer. Deze werkt voor de rest trouwens gewoon hetzelfde net als uw wapenstok. Je kunt met uw wapenstok nee. nog steeds gewoon lekker ...mappen en met uh, taser kun je nog steeds gewoon lekker taseren. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. een ambulance call, een unconscious civilian in Cyprus' squad Twee Prio 2. Prio 2, ja, Prio 1 maken we gewoon van Prio 1 reanimatie. Ah, dat is hierboven. Hier rijden, ja zeker kan ik hier rijden. Nou, hier liggen wel wat stenen, daar moeten we even mee opletten. Daar ligt de persoon. Pak de AED en we gaan mogelijk de reanimatie starten. Meneer, kunnen u mij horen? Controleer ademhaling, geen ademhaling, start reanimatie. Maar wel een alles is natuurlijk. Volgt hier is een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested and cypress flat and ambulance requested. Van het ziekenhuis, rijdt alsjeblieft Prio 1. No injury pads were found, jawel want hij... Ah. Maar hij is gewond Toch? Welke knop? Oh, verkeerde knop. Kijk, Jan Maland is de dicht, dichterbij laten spannen. Oh, hij komt bij. Mooi. René succesvol. Hij komt de allemaal Nee, die gaan mij aanraden. Ik zie je dan alweer. Supol. Toot, toot, toot, toot. Persoon overgedragen aan de ambulance dienst en wij gaan met vervolg. I don't think I need an ambulance, je bent net pas joh. Normaalste zaak van de wereld. Ja, dat is allemaal het script en zo, daar kan ik verder niks mee doen. Dus ik laat het lekker, ik ga niet nu helemaal in discussie met het script om hem alsnog die ambulance in te krijgen. Want het gevolg is dat het script dan zegt van ja, je kunt me wat. Ik stop er lekker mee, ik ga koffie drinken ofzo en dan crash je weer. Die komt uit een apart steegje gebied. Niks mis mee om even de kenteken te checken. Hij mag hier in principe rijden, dit is een parkeerplaats. Misschien is dat wel in- en uitgang van een parkeerplaats. Verder niks aan de hand, dan laat ik het lekker. No. Ik inderdaad de in- en uitgang lijkt mij. Reanimatie dus succesvol, altijd fijn we gaan door stoplichten hier ze werken alleen niet verkeerslichten ja je krijgt het mij niet meer aangeleerd om stop verkeerslichten te zeggen nu moet jullie me zeggen hè die smarta die staat verkeerd geparkeerd willen jullie nou tot ik weer vier na 3-4 minuutjes verspil of verspil tussen even aan die auto daar kenteken check doen weg te laten slepen want hij stond voor een inrit uh, die blokkeerde zijn inrit of zeggen jullie laat dat soort kleine dingen maar gewoon de fout parkeer dors zo, die lijken laten en bezig houden met meldingen of zeggen jullie in het kader van realisme toch wel ook de fout uh, ja eventueel bekeuren of uh, weg laten slepen en dan zul je misschien zien dat ik dat je daar best vaak mee bezig bent want er staan redelijk veel auto's fout geparkeerd laat het even weten in de comments unit wordt iemand gezocht en de zware vesten gaan daarbij aan voor de zekerheid voor mijn veiligheid. En we hebben opeens weer het heupolster. Ja. Moet ik nog even aanpassen. En hoe gaan we die persoon treffen. Uh, kan ik die snelweg hier ook nog op ergens. Nee dat wordt echt uh, snel zo draaien. We gaan gebruik maken van een vrijstelling. Dat betekent dus dat we hier gewoon even mogen gassen, even blauw aan, maar wel de rood mogen rijden. Of in ieder geval tegen het verkeer mogen rijden. Sneller rijden dan toegestaan. En eventueel ook zonder gordel mogen aanrijden, dat soort dingen. Dat mogen allemaal dus, uh, zijn allemaal vrijstellingen die de politie heeft mochten zij bezig zijn met een incident. Met een melding. En ook als je dus geen schenen aan hebt, mogen ze die vrijstelling dus gebruiken. Onthoud dat. Want heel veel mensen weten dat niet. En dan zie je weer een filmpje van een uh, op dumper verschijnen van een motoragent die over het fietspad rijdt. Waar de mensen weer commentaar op hebben van ja Maximus gebruikt dit dat. Nee, die motoragent is gewoon bezig met zijn werk. Oh, daar heb ik heel veel geluk. En die gebruikt dus zijn vrijstelling. Die auto die gaat wel heel snel er vandoor. We gaan even dus, ja, wederom, gebruik maken van de vrijstelling, rechts inhalen, in ieder geval waar de mensen auto's rijden, zodat we lekker door kunnen rijden. Want die auto rijdt ook lekker door, zo te zien. Kijk, als je nu blauw gaat aanzetten, dan, dan wordt het misschien alleen maar realistisch zowel, want dit is natuurlijk niet echt heel veilig en realistisch, maar ook onveilig, denk ik. Het verkeer gaat daar heel raar op reageren. Nou, ik vind het echt opvallend hoe snel die auto voor mij uit kan rijden. Ik ga nu wel even links rijden en blauw aanzetten, want dan gaan alle voertuigen automatisch naar rechts uitwijken. En dat is wel fijn. Maar die auto die loopt gewoon niet steeds op mij uit, zeg maar. Stopteken tegengegeven. Breng de politie, uitstappen met je handen omhoog. Geen rare dingen doen. Uitstappen met je handen omhoog. Omhoog. Op je knieën. Oké. Okay. We gaan naderen. We nou, hebben nog wat collega's erbij, even. We hebben een 1099 in Pacific Bluff. 1202 OC, we komen dan. We even tot de collega's in de buurt zijn. Als die komen. Zo, so, dat is hier niet. Nou, dan doen we het toch maar zelf. Zo oh, persoon wordt geboeid, verder niemand in het voertuig. Daar kwam een pakketje drugs. Naar boven. Oh. ja, goed. Uh, luister eens, jij bent aangehouden. Je bent niet aan het verplichting, je hebt advocaat, dat soort geneuzelen allemaal. Ik ga je fouilleren. En als ik dat heb gedaan, dan druk ik geloof ik op de 0. En dan gaan we Hij had nog een. Nou verder niks. Uh. Waar moet ik ook weer op drukken? T? We gaan met hem en het bewijs wat we hebben gevonden naar de rechtszaal. Ik heb één ding gevonden. We gaan zo meteen kijken hoeveel dingen we gemist hebben. Misschien onderweg. Na nou, 21 jaar heeft hij straf gekregen. Dat is netjes. Nou, we hebben ook al het, uh, alles gevonden. Dat is mooi. Voordat ik word mij afgesleept, weggesleept. Kogel weer aan het vest. Gaat weer af. En we gaan door. Die stal heet er van een voertuig. Hallo, hallo. We wachten even. Yo, raampje ingetikt. Oh, veel appel, veel appel, veel appel, veel appel, veel appel, veel appel, veel appel, veel appel. Nou, toen om wegene nooit kunnen Collega's komen snel ter plaatse. Ik ben wel geraakt. Verdachte geraakt, staat nog steeds op. Hij schiet op de collega's. En op mij. Laat de wapen vallen! Laat vallen! Handen omhoog! Op knieën! Ja, eenmaal aanwenning. Ik kan je fouilleren. Hij is flink geraakt. Piece of crap. Dus hij gaat, hij eh, had nog een vuurwapen bij. En dat ging niet helemaal lekker. Ik wil in ieder geval de ambulance voor hem vragen. Het is natuurlijk logisch om zo iemand met de ambulance naar het ziekenhuis te laten gaan. Voor de schotwonden die hij heeft. En dan pas uh, naar het bureau. Maar goed, dan crasht de mod. En nu crash de hele game. Ik zie jullie zo meteen. En zo zijn we terug op het bureau. En uh, ik heb mijn voertuigje neerzetten. En ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Wat ik wel nog even ga laten horen is de sirene die al gaat aangepast. Had ik gezegd hè? komt hij je hoorde in ieder geval niet meer de tik die, die erin kwam even de hele korte pauze Het was een beetje ta tik tu ta tik tu snap je ja en nu gaat hij ie iets te snel maar wel soepel zeg maar hij klinkt beter ik ga onze auto hier neerzetten motor uit en we gaan naar binnen Um, ik ga jullie bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn uh, moet ik heel goed nadenken. Ik weet het even zo snel niet. Jullie zien het vanzelf wel. We gaan naar binnen en tot de volgende. Doei.